Facebook gebruikers zijn dol op video's. Dagelijks kijken zo'n half miljoen mensen video content op Facebook, en Facebook video ads ja, die genereren tot wel dubbel zoveel kliks als gewone image ads. Het spreekt dus voor zich dat marketeers zich hier graag op inspelen. Het is natuurlijk ook een leuk extraatje om je merk extra in de verf te gaan zetten en een gevoelige snaar te raken bij het doelpubliek. Maar wat maakt dan dat een Facebook video ad goed scoort? In deze blog richten we onze pijlen op de basics rond meer kliks, een langere kijktijd. En een hoger bereik. Wat zijn Facebook video ads? Het zijn betalende advertenties die een video boosten. Ze bestaan in allerhande verschillende formats en plaatsingen zodat ze op verschillende plaatsen kunnen gaan verschijnen voor de Facebook gebruiker. Een Facebook video ad kan je van nul af aan gaan beginnen maken of je kan ook een video gaan adverteren die in het verleden alles organisch hebt gepost. Welke richtlijnen worden er gehanteerd voor Facebook video ads? Maak zeker gebruik van de vereisten die Facebook zelf jou aanbeveelt bij het adverteren van videocontent. Zo vermijd je steeds dat je advertentie er vreemd gaat uitzien of dat Facebook je video-ads gaat afkeuren. Elk advertentietype, zoals de ads in je tijdlijn of in je stories, hebben bepaalde richtlijnen die je in acht moet nemen. Wij geven de vijf belangrijkste mee: 1. Maak gebruik van mp 4 Mof of geef bestandstypes voor je Facebook video ads. 2. Zowel Horizontale als verticale beelden worden ondersteund bij ads die op de tijdlijn verschijnen. Maar toch raadt Facebook aan om de ratio 4-5 te gaan gebruiken voor de type ads. Anders kan het zijn dat er zwarte balken komen aan weerszijden van je advertentie. 3. De lengte van je Facebook video ad mag tussen de 1 seconde en 241 minuten bedragen, maar aangeraden wordt dat de video tussen de 15 seconden en 3 minuten lang is. Een promo van je bedrijf, die dient als eerste contactmoment met een mogelijke nieuwe klant, hou je het beste onder de 30 seconden. Een uitlegvideo of testimonial mag dus gerust wel wat langer duren. 4. De minimumresolutie bedraagt 1080 op 1080 pixels. 5. De maximumbestandsgrootte is 4 GB voor alle plaatsingen. Hoe helpen Facebook video-ads je met het halen van je marketingdoelstellingen? Wel, zoals hierboven vermeld is videocontent op Facebook heel erg een trek. Niet alleen bij de gebruikers, maar ook bij Facebook zelf. Facebook wil namelijk het grootste videoadvertentieplatform worden en door video's in je advertenties te gebruiken, sla je automatisch in lijn met de doelen die Facebook zich vooraf heeft gesteld. Facebook video ads zorgen voor meer engagement. Je kijkers laten meer comments achter dan een standaard beeldadvertentie en een extra pluspunt is dat de video tot wel vijf keer langer wordt bekeken dan statische content. Bovendien genereren Facebook video ads gemiddeld ook meer conversies dan andere advertentietypes. De reden? Tja, mensen kunnen zich beter identificeren met je merk en het is ook een efficiënte manier om nieuwe producten of diensten te gaan leren kennen. Hulp nodig bij het creëren van goed converterende Facebook video ads? Neem contact met ons op en leg ons je idee voor.